de drie pijlers van SEO, techniek, content en autoriteit. Het effect wat, wat, een, wat een goede SEO-strategie kan hebben op je organisatie, wordt wel uh, onderschat. Hoe zorg je ervoor dat je goed gevonden wordt op Google? Vijf tips van iemand die het kan weten. De CEO van SDIM, een full-service online marketingbureau uit Haarlem. Uh, hij is hier Pieter Borst. Pieter van Harte, welkom. Dankjewel. De eerste tip die je mee hebt genomen is bepaalde juiste doelstellingen. Ja. Uh, vertel. Nou, uh, eigenlijk nog breder ook. ook wat, hè, zorg dat je je verwachtingen goed op orde hebt. Ja. Uh, SEO is een, een, een traject wat, wat van de lange adem en je moet wel weten van wat wil ik er eigenlijk mee bereiken. Kijk, als, je, als jouw doelstelling is, ik wil morgen op één staan op, op, op één keyword, dan is dat misschien helemaal niet realistisch en ook helemaal niet haalbaar. Misschien ik, of is dat dus überhaupt niet nou, realistisch? Heel eigenlijk, in nee. het, laten we gewoon zeggen dat dat niet haalbaar is. Nee. Nee, dus wat je wil, is je wil duidelijk helder uh, voor ogen hebben van oké, okay, ik, ik ga CEO doen, waarom ga ik dat doen? nou we, betere vindbaarheid, maar uiteindelijk onderaan de streep gewoon meer resultaat. En tip breng in kaart waar de grootste kansen liggen. Wat bedoel ja. je daarmee? Uh, eigenlijk is analyse is, uh, is de basis van een, uh, van een succesvolle SEO-strategie. Hm. Dus uh, als je begint, sta je misschien nog op nul. Um, en, en vaak is dan de gedachte, oké, okay, ja, dan ga ik, ga ik maar uh, mijn metadata optimaliseren. En dat is op zich goed. Alleen voor hetzelfde geldt is jouw website technisch... Uh, zo, uh, zo slecht, of uh, hè, wordt die niet goed geïndexeerd, is de snelheid, de laadsnelheid niet goed, uh, is de, de, de, de, de, de opbouw van de code zelfs, kan, daar kan ja. je van alles aan verbeteren. Mm. nou Dan moet je daar eigenlijk eerst mee aan de slag, of in ieder geval ook mee aan de slag. Mm. En dat weet je pas als je daar naar hebt gekeken. Dus we zien best wel vaak dat, uh, dat er dat vanuit de vraag uh, uh, iets komt van, nou, hey, moet ik daar pagina's over gaan schrijven? En dan blijkt dat de website daar zelfs op technisch niveau zodanig uh, niet is. Dat je, dat, je nog, dat je ook gewoon helemaal niet, niet kunt. Ja, je kunt. Je kunt helemaal geen content gaan, uh, gaan produceren of gaan uitbreiden. Ja, ja. Dat is gewoon nog niet goed genoeg. En ja, ja. dan moet je misschien wel uh, naar een ander CMS. Ja, dat zou zomaar kunnen. Geef het prio. Uh, gebeurt dat te weinig? Is het te veel een ongeschoven kindje nog steeds? Uh, nou, wel een stuk minder dan voorheen. Yeah. Maar het, het, uh, het effect wat, wat, een, wat een goede SEO-strategie kan hebben op je organisatie wordt wel uh, onderschat. Uh. Hè, dus de, en wat bedoel je met geven het prio? Nou, dat is een beetje, een beetje terugkomend ook op oh, oh, eh, die doelstelling goed op orde hebben. Weten waar je, waar je moet beginnen Geen en waar je toe wil werken. Yeah. Uh, dan, dan moet je daar nou ook wel aan de slag. En dan is alleen het... Uh, het, het verbeteren van een paar pagina's is niet genoeg. We hebben er nog twee data gedreven te werk. Ja, dat is ja. data rules, hè? Ja, ja, ja het, jullie types een, een, houden daarvan hè? Het is een beetje een, een, beetje een open deur. Misschien, nou ja, maar, maar ik, bedoel, ik ben er heel slecht in. Maar het is, uh, ja, het is wel de kern hè om het gewoon goed te doen. Ja, uiteindelijk wel. Want je wil, uh, nou ja, je zegt het net al, met advertising, wil je, is, dat is wat makkelijker te verkopen, omdat je heel duidelijk kan aangeven: je gooit er een euro in, je krijgt er vijf ja. uh, euro uit. Nou, dat is met CO al een stuk lastiger. Maar juist ja. daarom moet je dat dus ook goed doen. Dus weet waar je doelgroep op zoekt, uh, en, en dus ook een technisch rapport weet uh, weet waar je waar, ja, waar waar je in laadsnelheid of, of wat dan ook kan verbeteren. Mm -hmm. uh, maar als je bij uh, als je als je dat op orde hebt, dan kun je ook daarna gaan meten wat het resultaat daarop is. En dus als je weet uh, op welke onderwerpen jouw doelgroep veel zoekt. Uh, dat is leuk, dan heb je de zoekvolumes in kaart. Maar daarna moet je ook gaan kijken hoeveel concurrentie zit daar dan op. En, ja. en is, die, is, die, is het dan nog wel zo interessant om daarop te gaan focussen? Of Precies. moet je juist net op die ja. ene groep zoektermen gaan zitten, waar iets minder concurrentie op zit. Zit ja. daar een gat in de markt? Ja. Dat, gaat er om, uh, de, ja, dat heeft weer te maken met je, met je eigen verwachtingen. En dus focussen op uh, dat, dat prioriteit geven. En zorg dat je dat je bezig bent met. met ja, over een jaar, ik ga, er, ik, ga er, ik, ga er, ik ga er nu een jaar, ga ik daar heel veel tijd en uh, energie in steken. Mm. Ik heb mijn doelstellingen op orde. Ik, heb me, ik weet wat ik kan verwachten. Ik heb, ik heb een analyse gemaakt waar mijn kansen liggen. Nou, nu gaan we aan de slag. Uh, en, en, en zo gaan we het doen. En, dan, en een jaar uh, is dan helemaal geen gek tijdsbestek, zeg maar. Nee, ja, je kan een half jaar, kun je natuurlijk ook wel een hoop ja, zeggen. Ja. Maar, maar ik, zou dat, ik zou dat er gewoon altijd wel voor inruimen. En in ieder geval niet uh, uh, binnen twee maanden iets... Voor iets, iets Iets heel bijzonders willen verwachten. Het gebeurt ja. wel. Het ja. kan wel. Ja. Maar die kans is gewoon zo klein. Bonusje. Het, het risico, risico dat is denk ik wel een goede. Ja. Sommige mensen die denken natuurlijk: van ja, weet je, ik wil dit nou eens goed aanpakken. En ik heb die oude site van mij op een mooie domeinnaam, Maar die draait al twintig jaar. Ja. En uh, weet je wat, Huppakee, die gooien we me zo alle weg en dan gaan we lekker migreren en dan een nieuw website. Niet zomaar doen. Hè? Nee, nee, is niet handig. Want nou ja, we worden regelmatig uh, wel gebeld ook door eigenlijk pas achteraf. Dus een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik, ik, ik ben net verhuisd en ik zie me, ik zie in één keer dat mijn verkeer terugloopt. Ja, ja dan inmiddels ben je al niet meer verbaasd. Uh, als je dat hoort. Maar dat komt omdat als jij, je hebt een website van domein uh, A ja. en uh, daar hangen. En het, je hoeft nog niet eens van domein te veranderen. Hè? Het kan ook zijn dat jij gewoon alles achter je hoofddomein... al die pagina's allemaal anders gaat noemen. Nou, dat betekent al dat dus alle pagina's die voorheen verkeer realiseerden. en die ook autoriteit hebben opgebouwd bij ja. Google. Ja. die staan in één keer ergens anders. Ja. Nou, als jij dat. dat kan ik jou, jou nu vertellen. maar je moet het ook aan een robot uitleggen. Ja. En een robot die snapt alleen als dat gewoon. Uh, via allerlei uh, redirect-codes noemen ze dat dan. Ja. Uh, heel duidelijk wordt aangegeven: dit is uh, uh, deze pagina, dat wordt nu deze. Maar je ja, ja, ja. draagt door. de autoriteit over, zeg maar ja. dan. Ja, maar dat, ja. dat moet je echt bewust doen. Dat moet je heel bewust doen. Ja. En dan moet je ook geen uh, ook, ook weer hier weer geen halve maatregelen. Niet, uh, oh ja, ik, uh, ik laat het wel even uitzoeken door mijn webbouwer. En, dan, uh, en hm. die zegt dat het goed is. Nee, zorg dat je het echt gecheckt hebt of die het ook helemaal goed doet. Want anders dan is de kans dat je uh, uh, ja, echt echt nou misschien wel 50, 60, 70 procent van je organische verkeerverlies is gewoon heel groot.